En we zijn aan het te plaatsen. Geloof ik. Ja. Oh! Brand! Bevestigd! Brand jongens! Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk je te kijken naar deze nieuwe video. Mijn een is GTA 5, Elderspeed voor een maar dan gaan we weer zo pad in de nood dat is echt al heel lang geleden. Uh, zoals jullie zien heb ik wel weer de Nederlandse auto's erin gekregen, maar de uniformen nog niet. Maar dat maakt allemaal niks uit. Nu wil ik even alles openen. Waarom doe ik hier alles openen? Omdat, uh, uh, omdat het dan handiger is. Ik ben niet zo van het achteruit in het parkeren als je ook gewoon uh, via achterin zo naar binnen kunt rijden. En dan sta je ook meteen goed. Um, ik ga wel even F1, F2, F6, want we zijn in principe de chauffeur van de TS. Dat betekent dat we als eerste even naar beneden gaan om daar eens onze TS te testen. Hallo. Oké, oh, krijg je alleen eerst een melding. Dat is meteen een Prio 1. Achtung, Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für die LF24 LK2312 TLF1 RTW1. we hebben status doorgeven onderweg. De OVD is al vertrokken. En we rijden lekker mee. En we zijn aan de plaatsen. Geloof ik. Oh, brand. Bevestigd brand, jongens. En nu is het wacht op iedereen. Uit de ladder. Oké, okay, wat gaan we zo doen? Bevelvoerder opbouwen. Hoge druk naar binnen. Neem je aan. Ja, staat iedereen. Enter. Start. Missie. E. Uitstoppen. En alles omhoog. Deze dingen halen we weg, zodat we de pomp kunnen gaan bedienen. Uit, wij gaan beginnen met de pomp te bedienen. En dan gaan we kijken of ik hier iets kan betekenen. We gaan opbouwen. Autoleider wordt opgezet. Ambu staat standby. Waterwinning wordt gedaan. Best een grote brand al hoor. De kassa staat volledig in hens. Pak maar. Oké, okay. ademlucht omgedaan met de andere. Manschap 1 of wie is het? Of 2. Wij gaan in ieder geval uh, naar binnen. zien van water. We zijn begonnen met de bluswerkzaamheden. Oké, okay. ik denk dat we langzaam mogen stellen dat we brandmeester zijn. Nou, we gaan nou even een beetje kijken of er nog actief brand hier nog een beetje. Ik denk met dit soort plafonds wat je hierboven hebt, dat zijn we zo'n platen en met deze hitte van die zwarte rook, dat alles hier al in het echt uh, omlaag lag. Of dus ja, omlaag. Dat alles hier al uh, op de grond lag. De temperatuur stijgt een beetje zoals jullie links zien, 54 graden. Dat is in ieder geval brandmeester, incidentmeester. En we gaan de retour uh, kazerne. Eerst alles opruimen natuurlijk. De autoladers stond ook al klaar. Go to position, ik weet niet waarom dat rondje hier staat, ik loop er maar eens heen Ik denk niet dat het in mijn position is Nee Oh, dat was de position voor de autoladder Moet het ding natuurlijk gebruiken Nee, ik weet je wel, ik laat het gewoon lekker aan iemand anders over. Zij mag ook Dat gaat ze nu ook doen. Ja? En we rijden terug naar de kazerne ik ga er niet omrijden ik ga lekker ja ik kan niet meer met stuur rijden dat was altijd uh, dat kon eerst wel en toen niet meer en nu uh, jammer Oh wacht even. Uh, ik begreep dat ze inmiddels wel iets hadden dat je nu al meldingen kon krijgen als je nog aan het rijden was. Dus ik heb ons ingemeld met klaar om te rijden via, of klaar om uh, inzetbaar te zijn via de radio, portofoon, mop. Maar uh, ik zet ons nu op... Uh, klaar om inzetbaar te zijn via kazerne alarm of zo gewoon kazerne ik weet niet of er nog iets aangepast is, nieuwe voertuigen, oude voertuigen ik geloof dat je inmiddels ook met hem, hem hier een melding kon krijgen dat betekent niet dat jullie nu zeggen ga een melding met hem doen want die moet ik dan wel krijgen ik kan ze niet zelf kiezen ja voor de rest uh... zullen we nog eens kijken of vandaag de auto ladder kunnen gebruiken we gaan niet de volle 24 uur doen, maar uh, ja, iedereen rijdt langzaam terug naar de kazerne. Jullie horen zo. Ik zal. Ik zeggen, ik zie jullie zo meteen weer bij de nieuwe melding. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz voor ELW LF24 DLK2312. TLF 1 RTB 1 Ernenweg. Nou, voor de mensen die een beetje Duits kunnen en snappen En je hoeft er nog niet eens Duits voor te kennen Want het is eigenlijk containerbrand uh, Jullie snappen het waarom zo'n grote uitdruk voor een containerbrand Dat is omdat het een grote brand is En niet zomaar een container Ik geloof dat ik een aanruiding had met iemand. Dan met die auto daar. Nee ik weet niet. Ik hoor in ieder geval boem. Diana. Oh, it's Diana. Sorry, no, he was in rack. Een treinstel is in brand gevlogen. Ik sta klaar, mijn collega mag instappen. Oftewel, ik stap in. Ik ga zelf wel omhoog. Even weg hier, want het is warm. in combinatie met de regen snel onder controle Brand is uit. Mijn collega's zijn maar terug op de grond. Even kijken of ik eruit kan. Ja. Maar ook even kijken als we ondertussen opruimen. Ik moet iemand appen. Maar ik vind het is moeilijk als je geen na als je niet hebt opgeslagen. Is de naam dus je. Oké. Okay. Die leggen we terug. Alles af. Ding omlaag. Oh, ik moet nog iets pakken. We moeten pakken. Moet ik dit nou dicht doen voor jullie of wat? Nee. Ah oh, daar, moet ik iets pakken. Welke rolle moet ik nu maar heen? Waar moet ik jullie spul opruimen? Jullie staan helemaal niks in. het doen. Zo. Gassen, gassen, gassen, gassen, gassen. Stop in! Karren, iedereen inhalen! reis met de TS! Links afslaan, Nou mensen, ik zie jullie zo op de kazerne. Ik ga kijken of ik nog een snellere route kan vinden. Tot zo! Achtom, brandschots, kleinflechenbrand, eindvuur TAF2. We gaan nu nog even naar een uh, melding uh, buitenbrand. Uh, omdat het uh, de laatste is zullen we deze ook lekker prioriteit geven. rijden. Oh, in ieder geval met blauw. Gaan we kijken hoe ver we komen. Even omrijden, want we moeten hier op de straat blijkbaar staan volgens het spel. Dan maken ze een grote cirkel en dan sta je niet in het gebied. We hebben hem daar weggespoten. We krijgen hem nu niet meer uh, terug. Oh, toch wel. In ieder geval even de stoel op. Zo, perfect. Dat was een wijze Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een leuke video gevonden. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Uh, ik zou even niet weten welke. Dus euh, nou, jullie zien vanzelf wel. Doei!